Vandaag zijn we bij LMV 45, een prachtige Wijnheikertourismo. Waar we laten vandaag ook een Catina uh, apert hebben. Ik ben heel benieuwd. Lekker wijn proeven. Jee! Ik beetje veel drinken, want ik ben wel drie kilometer bij het huis vandaan. Hier hebben we negen prachtige appartementen. Um, allemaal in een, in een uh, zeer goed verzorgd, schoon. In een wat uh, rustieke stijl. Maar zonder. Zeg maar dat overdreven Italiaanse uh, meubeltjes naar grootmoedige doen. Zeg maar, laat ik niet overdrijven, maar dat niet. Erg mooi, mooie vloeren. Buongiorno. We hebben we de eigenaresse. Ik uh, loop hier met de zevende jaar elke dag rond te kijken of iedereen daar zin heeft. <coughs> um, ik ken deze akatrisme al jaren. Het is een van de eerste locaties die we zijn gaan verhuren. Toen was het al mooi, maar nu is het nog veel mooier. Overal groen, rozen. Het is gewoon echt heel goed onderhouden. Hier kom je helemaal tot rust. Zelfs de kinderen worden hier rustig. Luister maar. Oh, lekker. Zeker als je druk hebt. Helaas moet ik zelf vandaag wel werken. Maar ik geniet er toch even van.